In de periode 2018 tot 2021 vonden in Amsterdam aanslagen plaats op achtereenvolgens de broer, de advocaat en de vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Op 29 maart 2018 werd Reduan in zijn bedrijf in Amsterdam Noord doodgeschoten. Op 18 september 2019 werd Dirk Wiersum doodgeschoten in zijn straat in Amsterdam. En op 6 juli 2021 werd Peter Erde Vries neergeschoten toen hij na een uitzending van RTL Boulevard naar zijn auto liep. Hij is ruim een week later aan zijn verwondingen overleden. Deze personen waren in beeld bij het stelsel Bewaken en Beveiligen, omdat ze volgens het OM en de politie alle drie bedreigd werden door hetzelfde criminele samenwerkingsverband. Naar aanleiding van deze aanslagen is de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek gestart naar de beveiligingssituatie van de drie slachtoffers. Hoe was die beveiliging georganiseerd en welke lessen kunnen getrokken worden voor het stelsel Bewaken en Beveiligen? Redouan had aangedrongen op beveiliging van zijn familieleden, maar er waren ten tijde van de aanslag voor hem nog amper concrete maatregelen genomen. Het huis van Dirk Wiersum was beveiligd en er was politietoezicht rondom zijn woning. Peter R. de Vries had af en toe contact met de politie, maar hij wilde zijn agenda niet delen om beveiliging bij aankomst en vertrek te kunnen regelen. Van de mogelijkheid om zelf risicovolle momenten aan te dragen, heeft hij geen gebruik gemaakt. Er was wel politietoezicht rond zijn woning. Uit de analyse van de onderzochte beveiligingssituaties blijkt om te beginnen dat het OM en de politie regelmatig hebben gewerkt op basis van aannamen. Dat hielp hen bij de inschatting van de onzekere situatie. Tot en met begin 2018 was de aanname van het OM dat, zolang in de buitenwereld niet bekend was dat Nabil B. praten met justitie, zijn familie geen gevaar zou lopen. Tegelijkertijd hield het OM rekening mee dat het criminele Samenwerkingsverband al vermoedde dat hij aan het praten was. Ook namen de advocaten, het OM en de politie aan dat advocaten geen doelwit waren, omdat deze vervangbaar zijn. De aannamen werden niet getoetst. Bewaken en beveiligen kreeg niet alle informatie die in de opsporing beschikbaar was over de dreiging... ...en was lang niet op de hoogte van het kroongetuigentraject. Dit had te maken met het bestaan van gescheiden werelden binnen het OM en de politie. Zo was er al in de zomer van 2017 informatie over dreiging tegen de familie van de kroongetuigen... Maar die werd niet gedeeld met bewaken en beveiligen. En er was informatie in de politiesystemen beschikbaar over wat achteraf voorbereidingshandelingen voor de aanslag op Wiersum bleken te zijn. Deze informatie is niet herkend als relevant voor bewaken en beveiligen. Het delen van informatie is een dilemma, waarbij het afschermen kan leiden tot risico's voor mensen die moeten worden beschermd, terwijl het delen kan leiden tot problemen in de opsporing en vervolging, of tot nieuwe onveilige situaties, omdat deze informatie uit kan lekken. Door het gebrek aan relevante informatie was er bij bewaken en beveiligen grote onzekerheid over de ernst en waarschijnlijkheid van de dreiging. De signalen die er waren werden niet beoordeeld als concreet en pasten om die reden niet in de systematiek van bewaken en beveiligen. Dat maakte het moeilijk om tot passende beveiligingsmaatregelen te komen. Een vierde factor is de versnippering van de regie over bewaken en beveiligen. Deze valt normaal onder een arrondissementspakket van het openbaar ministerie omdat de dreiging afkomstig was vanuit de zware, georganiseerde criminaliteit... ...oversteeg deze de grenzen van één enkel arrondissement. Daarnaast werkten en woonden de te beveiligen personen in verschillende arrondissementen. In het geval van Redouan lag de regie bij het parket Midden-Nederland... ...terwijl Redouan in Amsterdam woonde en werkte en de Amsterdamse politie hem dus zou moeten beveiligen. Bij de Beveiliging van Advocaten en Rechters ligt de regie sinds de aanslag op Wiersum niet bij het OM, maar bij de NCTV. Het OM organiseerde de beveiliging van de Vries, terwijl de NCTV verantwoordelijk was voor die van de advocaten waarmee hij de kroogentuigen bijstond. Door het verschil in behandeling voelde de Vries zich niet serieus genomen. Het functioneren van bewaken en beveiligen werd ook negatief beïnvloed doordat inhoudelijke verschillen van inzicht escaleerden tot een verstoorde relatie tussen de overheid en de familie van de Krogetuigen en de vries. Daardoor nam het wederzijds vertrouwen af. De Raad merkt op dat de overheid in het hanteren van deze conflicten een bijzondere verantwoordelijkheid heeft vanwege haar zorgplicht voor bedreigde personen die voor hun beveiliging grotendeels afhankelijk zijn van de overheid. In dat verband ontbreekt het aan heldere wettelijke kaders over vragen als hoe ver de overheid moet gaan als een te beveilige persoon niet volledig meewerkt aan de beveiliging of hoeveel ruimte er is om in onderling overleg tot passende maatregelen te komen. Tot slot concludeert de Raad dat het binnen het stelsel van bewaken en beveiligen niet vanzelfsprekend is dat beveiligingssituaties worden gemonitord en geëvalueerd. Daardoor blijven dilemma's en knelpunten terugkomen. Dit rapport laat zien dat het stelsel Bewaken en Beveiligen betere voorbereiding en toerusting behoeft op dreiging vanuit de zware georganiseerde criminaliteit. De onderzoeksraad beveelt aan om bij het sluiten van een kroongetuigendeal de beveiliging van betrokkenen op orde te hebben voor deze deal publiek bekend wordt. De coördinatie van Bewaken en Beveiligen moet landelijk en als hoofdtaak worden georganiseerd. Informatie moet beter worden gedeeld tussen opsporing en bewaken en beveiligen. En de aanpak moet aangepast worden om dreigingen die voorstelbaar maar niet concreet zijn beter in te kunnen schatten. Met als uiteindelijke doel om samen met de bedreigde persoon tot passende beveiligingsmaatregelen te komen. Dit alles moet volgens de onderzoeksraad stevig worden vastgelegd in wet en regelgeving en structureel worden geëvalueerd.